Las Huber trapt de derby af. DVS tegen 5 We gaan kijken wat het, of het een spektakelstuk gaat worden. Voor het eerst keeper van Vogt met een bal die over de boarding gaat. Diep Roemillon gezocht. Lars van Wetering opnieuw. Lars van Wetering verdedigt daar. Roemillon kan die bal oppakken. Roemillon gaat in scoringspositie komen. Nee. Schot daar in de. Oeh. Voorlangs geschoten door uh, Janno Westerman. Oeh, er gaat iemand onder de bal door en wordt oh. gaat schot erin geschoten, wordt net overgeschoten door... Tim van der Berg. Tim van der Berg. Ja, tikt hem bijna het bovenhoekje Zo. Zo. Scheelde niet veel. Sterk aan de bal, hoor. VVG houdt balbezit. Gaat het door het centrum proberen. Snel balletje daartussendoor. Jeremy de Graaf. Kan... Uh... Was een schot, maar uh, raakte hem niet echt... Uh... En in Binga kon er ook niks bij. Ik denk als hij hem nog iets broeder had geraakt, dan was het een assist geweest. En Binga okay. stond er wel vrij. was een gevaarlijk moment. Klopt. Goed doorgedekt. Uh, Goede bal van Sam van de Wit, zeg. Uber. Op Lars Huber. Nu ligt er ruimte. Oh, oh, oh dat is goed verdedigd door die uh, 26 van de VVOG. De bal van Jan Westerman was anders strak voor de goal ja, geweest. en uh, Lars Van Wetering stond klaar. Ja. Die wilde hem wel hebben. Iets Bri te kort. Ja, Brito Rock uh, vond dat iets te kort. Valt uh, altijd een goede scheidsrechter. Sympathiek uh, iedereen altijd een praatje maken voor de ja. wedstrijd. Of het nou een supporter is of in de bestuurskamer. Die man die uh, houdt van zijn hobby volgens mij. Een man met ambitie misschien? Ik weet het niet. Voor iets nog hoger op. Salasiva. Siwa. Bal Goeie ball hoor. Zo. Via doorn. Denk ik? Nee. Het is een achterbal. Via Maarten van Dijk. Die hem verlengde. Ja, ik dacht dat hij daarna nog Daarna nog een keer, keer verlengde. Want anders dan zou hij er toch in moeten. Daan Huiskamp. Houdt de rust. Weer geen communicatie. Zonde is dat. Want dan ben je in, uh, gaat het gevaar opleveren voor VVOG. Gaat het schot komen, ja. Oeh. Gevoelig hoor. Ja, Jeremy de Graaf. Goeie bal. Janou Westerman. Gaat uh, links een beetje op zoek. een beetje. Slikt zich een beetje. Was ruimte om. Uh, ja, op de lat. Lars van Wedering. Mooie aanval. Uh, blijft omlaag. Mooie aanval met uh, een klein uh, stotter erin, zeg maar. Westermann. Ja, oh, Westerman. Die, Westerman. Uh, schrok van de ruimte die hij kreeg. Als hij met links had genomen, dan was er wel uh, gevaarlijk geworden in ieder geval. Ruimte. Ik denk dat DVS gemiddeld wel iets beter is. Wat meer overwicht heeft. Maar uh, VVG, VVG, uh, uh, de slordigheidjes. Ja. Achterin kan zo afgestraft worden. Je voelt ook dat uh, de spitsen van de VVR gretig zijn. Ja. En daar is zeker niks uh, in het veldoverwicht misschien iets. Maar zeker zie we er twee beide Partijen die beide... Nu dan. En, terwijl ik het zeg. Werkt Tim van den Berg daar heel gevaarlijk te... Of heel goed, de gevaarlijke kans weg. Dat is de eerste goede, echte kans voor uh, VVOG. Geweldige trap, Daan Huiskamp. Maar soms wel wat. Uh, te veel vertrouwen hij in had zijn wat in trap. oog. Ja. Het komt dat, Deve, dat VVOG heel hoog druk zet, en. Uh, ook feller in het duel is op dit moment. Gaat de Remy om. Ik, gaat hij doen. Stef Nijland loopt hem een beetje in de weg. Goede redding daar uh, van hooggewoning was nodig. komt die bal. Schot geblokt. Opnieuw ingebracht, Sam de Wit. Sam de Wit! Oh, goede redding daar. Gaat die snel naar de hoek hoor, die keeper. Oh, een paar leuke mogelijkheden ja. aan uh, allebei Overle de kanten. Weer. Geen Gerper bal, hoor. Zo, die Salasiba. Die, uh... Ik had het idee dat uh, wegen hem er gewoon in kon lopen, ongeveer. Ja, uh, maar die Salasiba zat of... er heel goed tussen, want anders was het uh, gewoon gebeurd. Goed gedaan van uh, Van den Hoof. Ook in tweede instantie. Kijk eens. Die Nicky van Hiltaf. af. Nu uh, Dijkhoff met dat ruimte. En Binga. Nog meer ruimte hier voor uh, Hogedoorn. Gaat Schieten. Nou, uh, het is wel heel de graaf, oh, oh. Uh, voor Jeremy de Graaf. Zo'n grote kans heeft hij nog niet gehad vandaag. S schrok hij van de ruimte? Of ja, hij uh, van het leek wel even of hij verdoofd ja. was. Afbal afgepakt. Nou, dit, dit is uh, ruimte. Kijken wat ze daarmee gaan doen. Gaat schieten. Zo, wat een goede save van die keeper weer. Van de hoge woning op het schot van... Uh, Hoofd geraakt. Scheidsrechter ziet het niet. Nou. DVS wat verder. Nou. Nassim Allebak schiet niet. Super. En ook uh, regelmatig zijn doelpuntje meepakkend. Las. Oh. Zo. Allemachtig! Hoppatee. Wat een doelpunt! Wat een doelpunt! Stef Nijland. Die bal nou. daalt. En zo maak je hem niet vaak, maar geweldig. Valt uit de lucht een zondagsschot. Ja, eens kijken naar wie gaat hij? Ik denk naar uh, zijn zoontje. Ja, die ziet een wereldgoal. Cool. Dvs uh, komt op voorsprong, Stef Nijland doet het helemaal zelf. Goeie aanname en uh, van heel ver. Weet hij uh, Manuel Hogewoning te kloppen. Had geen enkele kans. Olijven de lucht in, maar... Goed. Goeie bal, zeg. Komt hij daarbij. Nicky o. van Eelten op de handen van Hogewoning. Sam de Wit... Aanname had hij iets meer van verwacht, denk ik, Nijland. Mag verder. Beste overtreding. Stef Nijland geraakt. Nassim achter de bal. Met de vuisten. Wat een hoekschop. Ik hoor heel ver in de, in de vette hoor ik een, uh, een speaker. Uh, speaker. Heel ver in de vette. Slim. Snijders. Met Remyon. Ja, is gewoon een overtreding. Dan in één keer. Korte hoek. Zo! Al binnen. Nassim Ella Black. In het korte hoekje bij uh, hoge woning. Die zit er lekker in ook hoor. 2-0 DVS. Ja, ik denk dat de Paul even. Epping had hem wel gehad. Hoge woning zag het denk ik laat. Ja. Slim die zon hè. Ik denk en, dat de zon... Uh, uh... Nu is het comfortabel voor DVS. Hey, 2-0. Nog een keer misschien nu uh, Groenewegen. Richting uh, tweede paal. Uh, El Gamarti. Bereikt uh, Snijders niet. En het is uh, afgelopen. DVS pakt de punten. Deel 2 van de derby is uh, voor DVS. En uh, daar gaan we met z'n allen van genieten. We wensen u een fijn weekend. En uh, tot de volgende keer.